Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag weer een nieuwe vlogmas. Oh mijn god, ik weet gewoon serieus niet welke dag het is. Volgens mij is het 13 december. Ah, het staat ook gelijk zo gezellig. Wat minder gezellig is, is dat het momenteel enorm aan het regen is. Regen is. Ik kijk gisteren ook op het weerbericht en het gaat gewoon de hele dag regenen. Echt heel erg. Want Sarah en ik moeten er zo meteen uit. En ik vroeg al aan haar: hoe ga je naar buiten? Hoe ga je naar de stad? Maar ze gaat de bus pakken. En daar ben ik blij om. Want dat was ik ook van plan. Maar niet van plan om vandaag helemaal nat geregend te worden. Ik ga straks lekker met de bus. En dan, zekerlijk, is er straks in Utrecht want we hebben afgesproken bij de Swatch Store omdat we daar een heel mooi horloge mogen uitzoeken maar we weten gewoon eventjes niet zo goed hoe ze eruit zien en wat we moeten doen want je kan ze helemaal samenstellen dus we willen het ook graag aan jullie laten zien en dan mogen jullie ook je mening geven van hoe wij samen moeten gaan stellen dat lijkt ons wel heel erg leuk we zijn er het regent dus we gaan snel naar binnen yes nou, we staan op dit moment in de Swatch winkel en we staan nu bij de Swatch XU collectie waar we dus uit mogen kiezen. En er is echt super veel keuze. We mogen kiezen uit een klokje, uit een bandje, dan kan je er nog een loopje bij kiezen en ook nog een leuke extra accessoire. En er is zoveel keuze, daarom hebben we jullie hulp nodig want we komen er zelf anders echt niet uit. Ja, hieronder vind ik deze bijvoorbeeld heel erg leuk, want deze zoete kleurtjes zijn wel heel erg vrolijk. Of natuurlijk gewoon een hot pink. Dat roze dat trekt mij gewoon nu heel erg aan. En uh, deze extra's zijn ook leuk, Ze zijn echt van die steentjes. Of ik zag hier een hartje. Deze vind ik ook heel erg leuk. Dus ik moet keuzes gaan maken. Ik zat zelf ook heel erg te kijken naar dit klokje, vind ik heel erg mooi. En dat rood vind ik gewoon heel erg leuk. Maar ik ben ook heel erg dol op die streepjes. En ik vind inderdaad dit klokje ook echt super leuk. Nou, we kunnen ze alvast even gaan samenstellen, dan zien we een beetje hoe ze eruit komen te zien. Dus we hebben hier twee van die bakken met de twee soort collecties. Yes. Dit zijn degene met de kleine klokjes en deze zijn wat groter. Dus we gaan heel eventjes mixen en matchen. Ik vind deze kleurencombinatie echt super leuk, dus ik noem dit eventjes optie A. En deze vind ik ook heel erg leuk. Dit is kleurenoptie B. En deze is ook super vrolijk en dit is kleurenoptie C. Dus laat me eventjes weten welke jij het allerleukst vindt van de drie. Zo, nu is het aan Taren de beurt om haar keuzes te gaan maken. En ze zit zelfs eigenlijk nog te twijfelen tussen deze grotere klokjes of de iets kleinere. Choices, choices. Ja, we houden van streepjes natuurlijk, dus... Het is eigenlijk een no-brainer. Dit is mijn eerste combinatie. Ik noem deze voor de makkelijkheid eventjes optie nummer D. En dit is dan optie E. Dit is dan weer het kleinere klokje. En dit is dan mijn derde optie, die noem ik optie F en dit is dan met een rood groot klokje welke optie jullie voor mij het leukste vinden hoor ik ook heel erg graag dus laat het even in de comments welke je voor Larissa het leukst vindt en voor mij en dan gaan we uit die opties een keuze maken nou ik hoop dat jullie ons kunnen helpen met de keuzes in ieder geval dus laat echt even een comment achter en dan gaan we nu heel eventjes wat lunchen zo so, we zitten eventjes boven bij de HEMA we hebben allebei een bak met snert snert en een um, roggebroodje met katenspek erbij natuurlijk ja, okay. en een, uh, Stel en een muntteetje en zit even boven dus je kan ook nog naar buiten kijken en dan zie je hier allemaal sneeuw dus ik zou zeggen eet smakelijk. Iets smakelijk dit is echt de vetste speak die ik ooit heb gezien en die past bij de holographic ik slingers die larissa heeft en hij is maar 2,50 dat vind ik echt uh, best wel goedkoop dat is heel goedkoop dus ik denk dat ik hem ga nemen hier zie ik een plekje yes. wel even een mooie uitkiezen inderdaad en dit is ook heel leuk oh kijk dit is leuk dit zijn die robots maar als je die ook doet, heb je oh, echt een soort van regenwoog. Ja, ik uh, wil een beetje kerstboom. een felle, hysterische. Oh. Oh. <laughs> zo'n kerstboom, ja, duidelijk. Maar deze is wel echt super vet. Die telefoon vind ik eigenlijk wel leuk. 2,50. Oh, die is ook leuk. Maar dan je leuk. zou je echt zo'n mermaid-boom um, kunnen maken. Met ook van deze kleurtjes erin. Nou, we zijn inmiddels weer bij Larissa thuis. En ik vind het echt superleuk dat je de kerstboom... dat er allemaal lampjes in ja, zitten. Echt, hè? Maar voor de rest is hij nog wel een beetje leeg. Ja. Maar... Ik heb een paar dingetjes gekocht. Want ik weet al dat ik een soort van ongerust... Nee, ongeduldige reacties kreeg van... Wanneer ga ik hem nou inrichten? De, in de ja, ik en... moet zeggen dat ik me ook echt afvroeg... Echt? van: Wanneer gaat het nou gebeuren, joh? Ja, ik heb er geen <laughs> moeite mee. Maar ik zal even wel laten zien wat ik heb gekocht. Oh, wacht. Allereerst... Ja, ik ben ook niet ongeduldig, maar ik heb wel zoiets van... De mis, de, het is gewoon niet af Ja maar ik ben altijd al heel erg geweest Van meer kaal en simpel En nou vind ik het wel goed Maar in ieder geval, ik heb eerst twee zwarte kaarsen Dit is er één, maar ik heb er nog één Twee zwarte kaarsen, want ik heb dat laatste voor een houdersje gekocht Dus dat had ik weer even nodig Nou deze te gekke piek Waar zijn mijn slingers eigenlijk? Oh, heb weggegooid. die weggegooid? Nee, Hoezo zou die weggegooid moeten zijn dan? Waar zijn mijn slingers dan? Waarom zou iemand slingers, oh, Je gaat God. toch niet slingers weggooien? Ja, misschien dat ik ze leven vond ofzo dat is gewoon... oh, dat ja. echt een Oh ja! Ze matchen echt goed. zo goed. Dat is echt een goede match. Dit. Heel leuk. Ja, maar ik, ik zweer dat je ook. Het past niet de in... bij de minimalistische sfeer die jij wilde dan. Nee, nee, nee. Want als je deze in doet, dan zullen jullie gelijk zeggen: Oh, hij is af. Denk ik denk het wel. <laughs> dus die hebben we. Dan heb ik ook nog dit gekocht. Dit is een uh, hele leuke slinger ja met sterretjes ik ga die niet in de boom doen want ik denk niet dat ze ik denk niet echt dat nee ze dat gaat niet ze recht komen. Nee. dus ik denk eraan om ze hier op deze witte kamermuur muur op te plakken gewoon met washi tape denk wel heel erg schattig en leuk okay. Of een ander plekje of ja ik zat, te, ik zat te denken misschien inderdaad hier, hier want hier mist nu een beetje die uh... Ja, toen ik jarig was had ik ook zo'n hele leuke slinger opgehangen dus deze vond ik echt gewoon heel erg schattig. En ik heb deze gekozen omdat je ook deze na de kerstdagen nog kan uh, ophangen, vind ik. En dan de eerste kerstbal die ik heb gekocht. En dat is echt een klassieker. Of... Is dit letterlijk de allereerste kerstbal die je ooit in je leven hebt gekocht? Uh, ja, ik denk het wel. Zo oh, so special! Daar was wel een andere bal in, maar die heb ik gekregen. Dus uh, dit is hem geworden. Jee, ik vind hem echt heel leuk. Hij is echt super cheap ook. Deze was maar 1 euro. Moet je kijken hoe leuk. Dat is echt heel goedkoop. En uh, ik weet niet of je nog de vlog van gisteren kan herinneren dat ik naar de intratuin ging. Toen zei ik ook over, had je ook zo'n mm -hmm. auto staan. Volgens mij hetzelfde soort model. Ja. En daar deed me deze heel erg aan denken. Dus ik dacht, nou dat is wel heel erg leuk. Ja, en deze komt dus van Flying Tiger. Ja, echt een euro maar, het is toch geen geld. Dus ja, aangezien dit een van de weinige ballen is, dan komt hij denk ik gewoon prominent een beetje hier. Zo, zonder dat ding natuurlijk. Tadaa. De broodjes zijn net klaar. Ik sta hier in de keuken, want we zijn een beetje een soort van late lunch aan het maken. Twee broodjes. We hebben wat scrambled eggs. Sorry trouwens voor de hele rommel hier omheen. Dus ik zal eventjes... In your face de ei doen, zodat je niet alle rommel eromheen ziet. We hebben hier een beetje ei. Even lekker eten, want we gaan zo meteen sporten. Zoals je misschien wel in de vlog van gisteren hebt kunnen zien. Had Tari van, ik moet echt weer gaan sporten. Dus ze kwam bij mij aan met al haar sportspullen. En ze wilde mij dus ook meenemen. Dus ik ga inderdaad mee. Alleen ze kwam er net achter dat ze gewoon haar legging en haar t-shirt was vergeten. Dus ik heb iets van, goed voorbereid daar. Goed voorbereid, gelukkig heb ik heel veel sportkleding liggen dat niet gebruikt wordt, uiteraard. Dus dat kan ik aan haar uitlenen. Dus uh, voordat we daar naartoe gaan, moeten we natuurlijk even wel wat gegeten hebben. Anders vallen we straks neer. Dus ik heb hier even nieuwe thee opgezet. We eten even wat roerei En dan gaan we zo meteen uh, naar de sportschool. Het gaat echt gebeuren. En dit is vlogmas nummer 12 die jullie nu zien. En het is voor het eerst dat jullie ons in de sportschool gaan zien, weer. Dat betekent dat we dus eigenlijk al bijna twee weken niet zijn gegaan. En stiekem is het nog langer. <laughs> ik zal niet zeggen hoe lang we niet zijn geweest, gewoon. Ik ga het gewoon niet zeggen. Nee. Mogen je het niet weten. Jongens, ik ga helemaal kapot. Hoe ik eruit zie. Dat is ook hoe ik me voel. Sarah loopt hier naast me. Even kijken of ik jullie niet laat vallen. Daar. Zo, ik ben net weer thuis. En uh, ik kijk even op mijn WhatsApp. En ik krijg een linkje toegestuurd van Larissa. En ik ga stuk. Dit is uh, een Twitter. Vol met dark stokfoto's. En stokfoto's zijn zeg maar van die foto's die, die je dan zeg maar kan kopen. Maar het zijn een beetje van die standaardfoto's zoals die mensen die heel lachend een salade eten of gewoon een opa en oma aan tafel. Dit is dus een Twitter account. En die laat allemaal van die dark stock foto's zien. En met dark zijn, het echt... zijn ze echt dark. Oh, dat kan toch niet? Is dit echt of zijn dit gewoon neppe stock foto's? Want dat kan toch niet? Oh, ik hou hiervan. Het is echt wel... Ja, oké. Okay. Zeg maar, wanneer zou je dit gebruiken? Ja, bij nieuwsberichten of zo. Of niet? Of, wat is dit? En ik moet er gewoon om lachen, want het is zo unreal. Zeg maar, wanneer zou je deze foto gebruiken? Wat is dit nou? En je zou maar een fotoshoot hebben voor dark stop foto's. En dan moet je dit soort foto's maken. moet je toch niet goed? Ja, misschien dat jullie dit helemaal niet grappig vonden, maar ik vond het echt wel heel erg mooi. Ik kan hier echt uh, uren naar scrollen, dat vind ik heel grappig. Maar goed, ik ga heel eventjes... Um... En ik heb echt de camera heel onhandig laag neergezet. Maar de kalender van Essence: het was vandaag de 13e. Ik ga eens even kijken. Gekken hem bijna kapot, joh. Dit is een wenkbrauwpotlood. Het valt wel op mijn kleur, dus dat is heel erg fijn. En dan ga ik even in deze kijken. Oeh, het is een heel kleintje. Huh? Waarom is het zo klein? Het is een blokje. Wat zou dit zijn? Sugar cube for bath. With essential oils. Oh, chill. Dus dit is een soort van mini bruisbaltablet. En ik heb geen bad. Maar ik kan er misschien wel in een voetenbadje zo doen. Dat is wel heel erg lekker. En ja, dan ga ik nu maar even douchen. Want ik heb nog steeds niet gedoucht na sporten. En voordat ik ga douchen wil ik eventjes een nieuwe serie uitkijken. Die ik straks wil gaan kijken. En ik zit te denken aan... Alias Grace. Ik ken het uh, niet, maar ik denk dat het wel een goeie is. Oh, dus misschien moet het hem uh, worden. En hier is Silly. Wat kijk je met grote oogjes? Je kijkt heel erg schattig. En uh, Silly is eigenlijk heel erg dol op zijn zwarte fluffy dekentje. Maar sinds kort ook van deze witte. En hij is er zelfs zo dol op dat hij vannacht niet bij me is komen slapen in bed. Terwijl normaal gesproken is hij niet weg te slaan uit bed. Hé Nee, Nee, nee. Zullen we Alias Grace kijken voor dat een goede serie? Ja. Omdat ik weet dat ik straks een serie ga kijken, ga ik deze vlog alvast afsluiten. Ik vond het heel erg leuk dat jullie weer hebben gekeken. Nou, terwijl ik deze vlog nummer 13 aan het editen ben, zie ik heel lieve beelden van lieve Silly. En ik bedacht me als vlogvraag voor deze keer. Lijkt me leuk om te weten of jij ook een huisdier hebt. Zo ja, wat voor huisdier? Hoe heet hij of zij? Laat me eventjes weten in de comments. Morgen gaan we weer gezellig de deur uit. En ik hoop dat het een beetje droog kan blijven. Want we moeten helemaal naar Amsterdam. Want we hebben twee events. Dus uh, wil je zien wat we op deze events gaan doen en welke events het zijn? Kom zeker morgen weer even kijken naar een nieuwe Vlogmas. En ik zie je heel graag weer terug in de volgende Vlogmas. Vergeet je daarom ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei!